Hé, hey, goed zo, ponies! Hé, hey, Roosje! Oh, Roosje! Hé, hey, Roosje! Oh, Roosje! Dat is maar goed, Roosje! Hé, hey, Blackjack! Goed zo, Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Goed zo, Durs! Oh, Durs! Goed zo, Durs! Koesters! Nu ga ik de hooi brengen. Nu eet toch rustig. Hé hey, Roosje! Die gaat naar de stal.